gaan we. Hey jongens, nou als allereerst hoop ik dat iedereen nog steeds gezond is. Het uh, zijn echt bizarre tijden. Ik uh, kan hier over uit. Toen ik een paar weken geleden mijn laatste video maakte, dacht ik van wow, nou, het duurt vast niet heel lang voordat we allemaal weer lekker naar buiten mogen. Maar inmiddels duurt het best al lang. Maar deze soort van lockdown heeft ook positieve kanten. Want nu heb ik de tijd om mijn beenhaar te laten groeien. Om deze haarstrips van Ethos uit te proberen. Ik heb namelijk ja, mijn beenhaar anderhalve week niet geschoren. En ik heb best wel snel groeiende beenhaar ofzo. Want het is echt... Super lang, maar dat is ideaal. Want ik wil dus namelijk deze harsstrips van Ethos uitproberen. Het zijn de ontharingstrips Body met amandelolie en aloe vera voor een gladde en zijdezachte huid. Het is een verpakking met um, 20 strips. Het zijn roze. Wat zit er nog meer in? Nabehandelingsdoekjes. Het zijn er vier... Het, na, het speciale nabehandelingsdoekje met amandelolie verwijderd, eventuele waxresten, verbetert de vochtbalans van de huid en zorgt dat deze soepel en zacht aanvoelt. Nou, dat willen we. Zal ik even de gebruiksaanwijzing voorlezen zodat jullie weten hoe het werkt? Oké, okay, wrijf de strips warm tussen de handpalmen tot ze soepel worden. Trek meteen daarna de strips langzaam van elkaar. Controleer of er op beide strips evenveel wax zit. Voor een optimaal resultaat moeten de haartjes tussen de 2 en 5 centimeter lang zijn. Uh, ja, dat is gelukt. <laughs> uh, even kijken. De huid moet schoon en droog zijn. Ja, dat is heel belangrijk. Want je moet dus geen bodymilk of olie. Wat dan ook op je benen hebben. Ik kom net uit de douche. En ik heb even mijn huid goed gescrubt. Zodat er maar alle ha haartjes gewoon goed rechtop zitten. Geen ingroeide haartjes en dergelijke. Je kunt dus talkpoeder gebruiken. Om je benen van tevoren te behandelen zodat je je huid beschermt en dat je dat laagje talpoeder verwijderd in plaats van het bovenste lagen van je huid. Um, even kijken, we lezen verder. Um, behandel steeds kleine gedeelten. Stel de richting van de haargroei vast. Breng de plakkende strip aan op de haartje en druk deze kort aan. Laat de strip niet langer dan een paar seconden zitten. Trek de onderliggende huid strak. Verwijder de strip in één korte beweging. vlak langs de huid tegen de haargroeirichting in. Heel belangrijk. Alright, um, Op je benen is het super makkelijk. Want je beenhaar groeit als het goed is in richting op. Bij mij groeien de haartjes naar beneden. Dus we trekken de strip omhoog dadelijk. En bij je oksels is dat een beetje ingewikkelder. Want je, bij je oksel kan je haar elke kant op groeien. Maar ik ben heel erg benieuwd of deze waxchips van Ethos fijn zullen zijn. Uh, ze kosten iets van 3,80 euro. Dus best wel een mooi prijsje. Dus we gaan ze proberen. En uh, ja, we zullen zien of het dat is. Oké, okay, als allereerst breng ik de dus stalkpoeder aan. Volgens is het belangrijk om te weten dat je niet over verbrande huid mag heen harsen. Je mag niet over littekens of wondjes heen harsen. Dus die gebieden moet je allemaal vermijden. Ook moet je niet gaan harsen als je daarna, de dag erna, wil zonnebaden. Want je huid moet echt wel even bijkomen. Dus vermijd de zon zeker 48 uur na het harsen. Uh, maar ja, goed, deze week is, <laughs> is de zon helemaal weg. Het regent alleen maar en het is super grijs buiten om een beetje depressief van te worden. Nou, ik verwarm de strips uh, tussen mijn handen. En ik vind ze er trouwens best wel leuk uitzien, dat roze. Dat trekt me echt aan. <laughs> en dan haal je ze van elkaar af. En als het moeilijk gaat, dan zijn ze dus nog niet warm genoeg. En dan moet je nog even doorwrijven. Oké, okay, ik haal, trek ze nu van elkaar af. Nou, en dan beginnen we maar bij het onderste gedeelte. Werken we zo omhoog. En dan goed wrijven. <laughs> Oh, ze ruiken heel lekker naar frambozen of zo. Wat is dit? En dan trek je dus tegen de haargoe richting in, wat voor mij omhoog is. Dan gaan we. Oh. oh, dat werkt heel goed. Moet je kijken. Zien jullie de haartjes? Ik weet niet of je het ziet. Kijk, dat is mijn beenhaar. Oké. Okay, oh. Nice. Oké. Okay, volgende baan. Ik ga maar gewoon in banen omhoog werken. Zodat ik precies weet wat ik wel en niet heb gedaan. Nou, dit gaat wel lekker zo. Oké, ik merk dat hij nou twee keer wel echt voldaan is. Dus dan moet je gewoon een nieuwe pakken. Doet dus het nou pijn? Het wachten. nou je moet niet, zeker niet kleinzerig zijn. Um, het is een beetje zoals, ja, um, als je je wenkbrauw epileert, weet je wel. Maar dan een heleboel haartje in één keer. En des te sneller je trekt, des te beter. Dus niet... ...bang worden en denken, oh ik ga heel voorzichtig trekken... ...want het wordt echt alleen maar vervelender. Je moet gewoon net zoals met een pleister gewoon één keer... ...het trekken. Oeh. Nice. Het resultaat wordt het wel hoor. Oké, okay, ik ga even de rest van mijn benen doen. Zo, we, we zijn nu hoeveel waxstrips verder? Even kijken hoor. Zes strips verder, dus twaalf, want je hebt natuurlijk twee kanten. En ik heb hier gewoon heel mijn onderbenen mee kunnen doen... Zoals je misschien een beetje kunt zien op camera. Ik weet niet of het erg toont. Maar je ziet wel dat het wat rood is. Niet heel erg. Want ik heb geprobeerd om niet alle gebieden drie keer te doen. Dus maximaal twee keer als er nog een paar haartjes over waren. En het werkt eigenlijk best wel, best wel prima. Af en toe bleef er wel een haartje nog uh, zitten. Maar die kun je eventueel wegscheren of met een pz weghalen. Dus ik ga nu de doekjes uitproberen als nabehandeling. Uh, eens kijken of het fijn aanvoelt om de ja, overige die nog eventueel op je benen zit om die weg te halen. En het ruikt... Ja, waar ruikt het naar? <lacht> Wc-doekjes? <lacht> Ik weet het niet. Zacht geurtje in ieder geval. Ja, een soort van wc-bervisser. En het is eigenlijk wel lekker. Ja, dit voelt wel fijn. Dus hoe pijnlijk was het nou eigenlijk op een schaal van 1 tot 10? Um, ja, laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk niet, <lacht> het is niet voor kleinserige mensen... ...die niet tegen een speldoeprikkie kunnen of zo... Maar het valt uiteindelijk wel mee. Ik moet wel zeggen, die haren aan de onderkant van mijn benen, die zijn echt best wel dik en donker. Daar deed het nog het meeste pijn. En dan kwam ik een beetje meer verder naar boven toe. En dan, ja, vind het eigenlijk wel mee? Ja, ik weet niet, maar ik, ik heb sowieso best wel een hoge pijngrens. Ik weet niet of je dat herkent. Misschien heb je wel snel pijn. Goed, dus wat vind ik ervan? Nou, mijn benen zijn echt... Best wel glad. Ik ben helemaal klaar voor het zomerseizoen. Nee, weet je wat ik fijn vind aan waxen? Is dat je er heel lang plezier van hebt. Met het scheren, nou, ik kan bijna elke dag wel scheren. En dan voel je alweer stoppels of zie je donkere puntjes, weet je wel. En harsen, als je goed harst, je trekt echt die wortel mee, dan kun je er wel echt vier weken plezier van hebben. En de haren komen ook zoveel zachter terug. En dat vind ik heel erg prettig aan, uh, aan waxen. Ja, het neemt wel even wat tijd in beslag. Onder de douche doe je natuurlijk scheren zo. Nou, dat is echt twee fluitjes van een cent. Maar waxen, dat kost wel echt meer moeite. Ik denk dat ik er in totaal 20 minuten mee bezig ben geweest. Dus 10 minuten per been. En uh, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te halen uit deze waxschip. Dus ik heb ze echt al vaker gebruikt. Zeker twee of drie keer. En soms dacht ik van oh, ik kan ze wel vier keer gebruiken. Um, ja, dus de voordelen zijn is dat je wel echt um, ja, voor een lange tijd plezier van hebt. Dat het heel makkelijk is. Je hebt niet zo'n vieze harspot en aparte wakschips of zo. Het is gewoon heel makkelijk. Het ruikt lekker. Uh, ze verwijderen de haren goed. Uh, je moet wel goed wrijven. En ik merkte soms als ik harschrips uit elkaar trok, dat ik het papiertje bijna kapot trok. Dus de papiertjes waar die wax op zit, zijn niet heel sterk. Die zouden wel iets dikker van mij mogen, iets sterker. Uh, dat vond ik wel een beetje een nadeel. Maar verder ben ik er heel erg over te spreken. En het resultaat is heel goed. Um, ja Voor mij doet het dus niet zo heel veel pijn. Dus ik ben hier wel echt voorstander van. Als je kleine gebieden hebt die je wil waxen of wat dan ook. Dan zou je ze gewoon kunnen, kunnen knippen. Bijvoorbeeld voor je lijn of voor je oksels. En um, laat iemand je helpen bij je oksels. Want je moet natuurlijk wel de hele tijd... Die huid strak trekken, eh, want anders trek je dadelijk gewoon je huid kapot. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus je goed aangespannen huid, zodat je niet die huid meetrekt en dat je altijd maar synchroom aan de huid de strip ervan aftrekt. Dus niet dat je zo omhoog trekt, maar echt maar zo gelijk, ja, hoe zeg je dat? Synchroom aan de huid, <laughs> als het ware. Ja, ik, uh, ik ben hier maar heel fan van. En ze gebruiken die geur. Ik kan daar echt niet over uit. Het is echt van boos of zo. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar. Heerlijk. En voor 3,80 euro. Ja, wat wil je nog meer? Dan ga je toch niet naar een salon. Voor 60 euro of zo. Dan koop je gewoon deze hardstrips. Voor uh, een paar euro. En dan ga je gewoon lekker zelf aan de slag. Ik zou het zeker aanraden aan vriendinnen. Dus uh, als je nog hardstrips zoekt. Deze van Ethos voor 3,80 euro. Zeker aanrader. Ja, en die geur. <laughs> Sorry, maar ik blijf maar overdoen, Maar het ruikt echt heel lekker. En die doekjes. Ja, die ruiken een beetje naar toiletverfrisser. Maar ja. Dat nemen we dan maar voor lief. En van tevoren even testen natuurlijk of je niet allergisch bent. Want anders ben je dadelijk helemaal, zit je helemaal onder de rode stoppels. En dat is niet de bedoeling. Um, stel dat ik nou vanavond een feestje had gehad. Dan had ik dit beter niet kunnen doen. Want mijn huid is echt best wel rood. En je ziet gewoon van die rode puntjes. Van die haarzakjes die een beetje geïrriteerd zijn. Dus uh, ik zou als je een feestje hebt, als we ooit nog naar feestjes mogen gaan, <laughs> uh, na deze coronatijd, dan zou ik aanraden om zeker drie dagen van tevoren, voordat je het feestje hebt, of twee dagen van tevoren, je benen te waksen en niet sneller, zodat je huid een beetje, hoe zeg ik, dat, kan herstellen en dat het rode weer kan wegtrekken en zo. En je kunt eventueel ook nog een beetje after sun erop smeren, dat is ook heel fijn. After sun, na het waksen, oh dat is lekker, ja. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je er iets van hebt opgestoken. Er zijn nog andere producten die ik kan testen. Laat me weten. Dan neem ik hem mee in mijn tutorial. Blijf gezond. Blijf thuis. Probeer jezelf te vermaken. En kijk af en toe een video van me. En vergeet niet te abonneren. Als je vaker van zulke video's wilt zien natuurlijk. Voor nu nog een fijne avond. Bye.